Oh, lekker toch, het is mij toch dan Echt goed, wat is dit? Ja. lekker, man. Ja, ja. ja, ja. Ik bedoel, ja, ja. Sorry hoor, Toch? Mhm, mhm. Wat is het eigenlijk? Van de, van de Gal en Gal? het. Is het eigen merk Gal? Ik weet het. niet. Ja, er staat iets met Gal. Iets met Gal. <laughs> Max Gal. <laughs> okay, Maria mm -hmm. Maria Gal. Maria gal. <laughs> wat een beroemde Maria Gallas. Het niet, oh. mm -hmm. Mm -hmm. drinkt op zich heel makkelijk weg. Een trippel, dus een trippel. Het okay. is een trippel. Oké, okay. oh, ja, okay. dat Als al. No. Ja, proef je wel, Ja, ik proef de trippel, dat proef ik wel. Oh. Mm -hmm. yeah.